Jongens, ik heb dit weer fantastisch gepland. Vijf over drie bij de kapper. Dus het is nu zo geworden. Maar om half vijf moet ik op de boot staan. Anders mis ik de boot. Dus, ik moet gaan rennen. Ja, dat is goed voor me. Zo, Thuis. Snel mijn gimbal mee. Dan hoor je dat mijn uh, conditie drie keer niks is. Hè? Even kijken hoor. Voor de zekerheid nog een andere telefoon waar bijna geen stroom op zit denk ik. 16%. Dat gaat niet opschieten natuurlijk. Dan maar met deze. Uh, een warme sjaal. Handschoenen. Want het is op het water en dat is koud. Ik zie jullie zo weer. Ik ga het gauw inpakken. Zo. De geschiedenis van de stad. Uh, dus ik moet hier uh, ja. inspringen, soort van. Ja. Oh, dat komt dat goed. Doe ik, Hoppakee. Ja, dat is een beetje met die, uh... Maar dan kom je ook in mijn vlog, is dat erg? Nee, schatje. Oké. Okay. Nee, nou top. Even kijken, wat is de beste zitplek uh, wat ik dan. Uh... Oh, weinig hier. Aan die kant en dan ik vaar, daar. Even ik ga zitten. Het is ook helemaal nog niet koud. Nee hoor, is het Ja, ik denk uh, ik ga me goed inpakken, maar dat valt hartstikke mee. Nou, nou ik heb dus uh, mijn eigen rot gehaast, maar uh, ik blijf dus de enige op de boot te zijn. Nou ja, dat is uh, alleen maar fijn. <laughs> ik heb een privégetje. En uh, hoe is uw naam? Ik ben Jaap. Ik ben Jaap Bouwman. Jaap. Ik mag met Jaap Bouwman mee. Ja. Maar uh, we houden afstand. Ja, uh, ik kan afstand genoeg houden. Ja, dat is nu. natuurlijk. Volgende... Ah, het is helemaal niet koud, ik heb het gewoon bloedheet. De volgende maar... vaart is een heel druk, maar dit is de allereerste vaart. Ja, het is nog niet je echt donker natuurlijk, dus dat, dus dat scheelt. Nou, ik heb de primeur. Ik heb de primeur. Ik ben echt de dortenaar en ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan. Oh, nou, het is nog nooit. Het is Ook niet zomers. Nee? Nee? Het is genieten. Nou, here we go. Lach, jongens. Lach, huh? jongens. Oh, dat vind ik echt reeds spannend. Ik ga even omdraaien. Ik ga even hier omdraaien. Abnormaal, Abnormaal zelfs. Ik ben een van de weinig bootjes die hier nog doorheen kan. De andere waarschijnlijk kan Oh, kijk. Dus dit is allemaal Oh, super tof jongens. Ja, ik sta zelf een gruwelijk tegen niet. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, hè? Dat kan ik me goed voorstellen. Hè? <laughs> we hebben fans. Iedereen is alles aan het klaarmaken. Kijk, de ene, Zie je ze hier? Ja. De ene ja. en een paarse krokodil. De, oh, kijk. De echte. Oh, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ja, als u wat wilt vertellen? Ja. Dan dan we gaan nu gaan nou onder de, op de krokodil, een aantal bruggen verlicht. Ja, ik en zie je het. Deze groen. Ja, mooi. En we gaan naar middels. Heel mooi voor worden. de worden mensen die. Uh, het stadhuis. Dat wordt fabuleus. Ik heb al wat koesjes gezien. En ja, dat is handel, dan wel een. Er een allerlei andere gezet. Dat is dan wel een nadeel dat het niet echt donker is, nee. maar.. Oh, maar dit is al fantastisch hoor. Jeetje. Ik moet even voorop. Ja, prachtig! Het staat, uh, het staat het O, ze staan bovin Duifje. Ik heb dordracht dus nog nooit van deze kant gezien. Echt nog nooit. Het is zo fantastisch! <laughs> en zo dichtbij. Maar even tussendoor wat zien jullie van de kapsels. Kort goed chapsel. Heb ze het best gedaan. Is het uw eigen boot? Ja. Hij heeft het misschien voor een rondvraag in de stad. En hij heeft de biezen Hoe lang moet hij dat? Echt zo leuk al die bruggetjes. Mij dit gevraagd werd om te doen toen ik uh, 18, 19, 20 was, had ik gezegd van nou nah, je spoort die, dat ga ik echt niet doen. Maar nu, oh dit is echt zo ja, mooi. Dit is het ik stadhuis. Tam? ja, oh, Prachtig Ach, terug van deze kant. <laughs> zo leuk. Okay. Ja, echt super leuk. De ja, troop, de op je bakken! Die staat er ook al eeuwen. Staat thuis hier zijn een middeleeuwse uiterlijk aan de andere kant is een 1850 uiterlijk zeggen we. Maar. Hoe vind je dit? Oh, hoe mooi hè? En weer een bruggetje onderdoor. Hij moet een druk hoor nu. De dan uh, oh, dat ik ben hier nog een bol en op het kuif. Top. Zo, leer je nog eens wat hier. Ja, hier kan je ook bijvoorbeeld zien dat de bomen uit de buurt komen. hier. Is. Oh ja, jeetje. Oh, en dat huis zo scheef als wat. Ja. <tie> dat is. Oh, jongens, dat is dat niet goed? <tie> is dit niet fantastisch? Echt zo mooi. Het is achter mij. brug hè? Ja, brug. Oh, wat prachtig dit. Oh ja, die zijn ze aan het bouwen. Daar zijn ze echt al heel lang mee bezig, hè, met deze brug? Doorheen. Ja, het zou op zich wel kunnen, maar als je daar onderdoor gaat en er valt wat naar beneden, ja, dan ben je een pineut natuurlijk. Moet je nou toch eens kijken hoe scheef dit allemaal staat? Het is toch bizar dat het überhaupt nog staat? Het zit gewoon een hele deuk in dat huis. Oh, hou me vast. Oh, oh, ah! Oh, valt er mee. Oh, die gloed. Ja. Mooi hè? Ja. ja. Dit open water is wel ietsje koud, jongens. <laughs> ik ben wel blij dat ik nog een uh, dikke sjaal mee heb. En een muts. Uh. Muts! Ja? Ja? Ja? ben je zo Ik zelf? Ja. Ja, maar dat gaat ook niet goed. Wat? het? ik aan de dood? ik aan moet niet aan die kant duwen. Nee, ja, ja, hij gaat goed. Hij gaat goed kijken, wat een schippet. Wat een schippet. Kijk, Kastie, hè? Ja, ik heb mij de camera ook nog hand Ja, mooi. Ja, Dat kan toch niet anders? Nee, dat kan niet anders. <lacht> en hier rechts, de, deze mooie ronde, is van het Patrici's een, een zeer, precies wel Oké. Een 18e eeuwse uh, Vergrissenswording. Is dit het museum dan of niet? Het Ja. Dat. Die daar. Patricius Huis. Kijk nou ja, hoe nou prachtig dit Maar dat ziet er ook heel mooi uit. is pas gerenoveerd, hè? Die is onlangs gerenoveerd. Ja, ja. ja. ik weet het. Ja, zeker. Maar ah, je wel mooi Oh, prachtig! Kijk nou, schitterend, jongens. Ik zeg, als je een keer in Dordrecht bent, moet je dit echt een keer doen. Echt waar. Is dus zo mooi. En nu helemaal met die kerstrampjes. Maar zomers is het ook leuk. Anders, maar leuk. Ik heb geen idee of jullie mij nog zien, want het is hartstikke donker inmiddels. Tenminste, hartstikke donker. Het wordt aardig donker. Ik ben aan het genieten. Zo fijn. Dat had ik even nodig. En ik hoop dat jullie zo goed genieten van de beelden. Dat jullie daar ook uh, een beetje blij van worden. Dit is uh, de, de. Hoe heet deze brug? Ook alweer? Dit is, dit is de lange ijzeren brug. Oh ja, de Lange IJzeren Brug. Dag meneer! Oh. <laughs> Kijk, en dat is nou mijn bootje. Allee, jouw boot, dit, dit, jouw boot hier. dit is. Ja, enjoy life. Dus. Ja. Dat is. Oh. Oh, mensen, mag ik mee? <laughs> Oh my god. daar kan je nog eens feestjes op houden of niet? Kijk, we laten net aan de andere wel. Ja, klopt, ja, ik snap het. Dus, daarnet zaten we aan de andere kant, toen mochten we hier dus eigenlijk niet onderdoor. Dus, dan zijn we maar van deze kant zo erin gegaan. Moet, het moet het dan moeten we draaien. Moeten we daar weer draaien hè? En de gemeente heeft afgesproken met die, met met die booteigenaren dat ze lampjes erin moeten hangen. Ja, of... Ik zou maar zo'n bootje hebben hè? nu komen we weer langs de uh... we Bonde van Vershaven. Ja, prachtig heen. We gaan onder, onder de schip doen, hè, onder de boegspreek van de boegspreek. Ja. <laughs> Kapitein Haak moet ineens aan denk ik. hoor. Het groot hoofd. Ja, ik zie het. de toren. Ja, Mooi hoor. Ja, duimpje omhoog. Laat het me even weten. En uh, dan zie ik jullie graag de volgende video weer. Doedel! Nou, ik heb een voorproefje gehad. Super ja, wat leuk! Ja, superleuk! Veel plezier! Oh, ja. <laughs> Zo!